De afspraak van de waterchallenge begon met een openingsdansje waar de een enthousiaster aan meedeed dan de ander. Door een competitief element aan te hangen, namelijk 7 dagen alleen water drinken, hoopt de initiatiefnemers heel erg oprecht te krijgen om mee te doen. Ik probeer natuurlijk met deze challenge, 7 de dagen waterchallenge, proberen weer de water over de streep te trekken, en vervolgens viel te niet zat, een het onderdeeltje met jezelf aan te gaan. Uh, dat weet je allemaal na, ga je de waterchallenge, ga je meedoen? Nee. Waarom niet? Omdat ik geen fles bij me heb. Gaan jullie meedoen? Ja, maar ik drink eigenlijk ook al heel veel water en thee en zo. In het weekend drink ik soms wel frisdrank, maar eh, normaal drink ik gewoon ronja of water of thee. Als je een fles bij je hebt, wil je dan meedoen? Ja. Nee, ronja drinkt ik geen bij heb. ik geen fles bij me De afstap van de waterchallenge begon met een openingsdansje waar de een enthousiaster aan meedeed dan de ander. Door het competitief element uit de allen na 7 dagen alleen water drinken, hoort de initiatief om zich zo weg te krijgen om mee te doen. de bij, bij Does does does does does does